Hallo mensen, leuk dat we kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD En vandaag heb ik pad met deze T6 van de Koninklijke Marche C met de nieuwe striping gemaakt door Bas D. Te vinden op GTA 5 mods. In ieder geval de, de laatste keer dat ik keek en dat was een tijdje terug. Maar toen stond op GT5 mods. Dus uh, verder niks melden, we gaan de straat op. Dat was nog een snelle introductie. Die moeten we vaker doen. Uh, voor de mensen die niet weten hoe een blauw zwaarlicht eruit ziet, dat is zo. Uh, voor de mensen die niet weten tot het stopbordje erin zit. En dat is niet in de lichtbalk, maar dat is hier. Nee, dit is oranje waar. Uh, dat zit hier. En ja, ik heb dat eens. Ja, iemand heeft me dat eens uitgelegd. Tot het inderdaad, klopt dat het hier op, de, op het dashboard zit. En niet boven. Maar wat zat boven? Nou dat weet ik niet meer. We hebben nog dit en we hebben nog dit en dat is groen. En we hebben nog dit en dat is wit. En dan hebben we alles gehad vandaag. Dit is, is... Zo. Oké. Okay. We zijn dus Kamar, Koninklijke Marischaussee. We zijn op en rondom het vliegveld aanwezig. Oh, ja, supertjes. En um, ik heb niks bijzonders te melden. We hebben de klok in ieder geval dus niet de Walter P99, want we hebben de klok. De taxi's zijn nog steeds oranje en ik kan... Uh, ik denk als ik denk, kan ik geen fuck meer geven daarom. We've got a mogelijke stalker in Sandy Shores als we nu even een pauze zetten Sandy Shores is natuurlijk wel weer een buitengebied en ik vind dat dat een grensgebied is en we zouden er zomaar eens naartoe kunnen gaan maar dat gaan we vandaag niet doen maar eigenlijk kun je ook best met de Camara in Sandy Shores ik vind eigenlijk ook dat het best een keer met de Camara in de binnenstad kunt ik vind dat we dat gewoon eens moeten doen dat doen we soms ook ik zie hier en dat zeg ik de keren dat ik met de Camara de binnenstad ga zeg ik ook gewoon, ik zie ze hier wel eens rijden en hier is in mijn uh, stad. En daar is geen vliegveld. Daar is wel een vliegveld. Maar niet in de buurt van waar ik woon. Dat is een beetje asociaal van die voorste taxi. Dus die gaan we even aanspreken op zijn nou, asociaal rijgedrag. Hij heeft wel een passagier erin. Kijken wat de situatie hier gaat brengen. Ja dat is dan ook wel asociaal. Als we nou een stop en een volgteken konden geven. Dan... Uh, was dat ideaal geweest. Deze taxichauffeur weer ook niet wat Je wilt. Hier moet je geloof ik verplicht stoppen. Dat deed hij niet. Dus die pakken we even mee. Ja, kijk, je kunt wel stoppen volg, maar niemand volgt mij. Ja, dit is ook een handig, want ik geef hem hier. En hier gaat hij ook stoppen. En dat is onveilig, hè, mensen. Maar hoe lossen we dat op? Dat lossen we op deze manier op. Piep, piep, piep. Oranje aan. Ik bedoel zo. Dan stappen we uit. En dan doen we hier op. En dan gebeurt niks. En dan doen we het wow. Dan worden we in ieder geval niet van een sokje gereden en dan zeggen jullie ja maar dat kan in het echt ook niet. En wij kunnen dat wel. Zit hier ook iemand in? Ja, hier zit een medewerker en die uh, gaat lekker naar huis. Even. Oh ik ruik alcohol. Dan kan ook de vliegtuigmedewerker zijn. Dat is de reden dat hij met de taxi naar huis gaat. zou zou maar kunnen. Goeiedag schoten meneer. Ah. Ik ben Wim politie. Uh, marsje C uh, Rotterdam. Uh, nee Rotterdam. We zijn helemaal in Rotterdam. Ik ben weer uh, in de stemming van de roleplay reality. Uh, Goedendag meneer, heeft u ja. voor mij een rijbewijs? En een taxipas uit uh, 2000. En dan met je taxipas, hoe oud ben je dan? 19, 8, uh, uh, 16, oh. ja dan ben je 19. Dat is wel te jong, maar dat, uh, dat is niet verboden. Meneer heeft u iets gedronken? Ja, wil je ook wat? Dat is niet toegestaan. Daar gaan we wel even verder uh, naar kijken. Uh, de reden van de staanhouding is in ieder geval het uh, raar rijgedrag waar hij daarachter vertoonde... Uh, bij een andere taxi en die taxi wil ik eerst aanspreken maar toen trok u de uh, de hoe heet dat weet u, sorry. Uh, de aandacht ja heel goed en nu u heeft ook nog te veel gedronken heeft toevallig ook drugs genomen we gaan ook gewoon een speekseltest afnemen is dat uh, ook te veel dan gaan in ieder geval um, uh, mee met ons dat was het woord wat ik zag dat is niet het geval u mag uitstappen u bent in ieder geval aangehouden voor rijden en invloed uh, je tijdstip is uh, 1 uur 28 in de nacht, ik ben op dit moment niet met de antwoord verplicht en u hebt recht op een raadsman. Nee, ik wil niet instappen. Zeer gezellig, maar we gaan niet instappen. Wat ik wel ga doen, ik ga u even meenemen. We gaan hier even staan, want dan hebben we hier niks in het gebied. We kunnen zeggen, daar pakken we weer een achterdeur die we ook doen. Dus u mag uitstappen. Nou, ik ben helemaal niet aan het lopen. U mag omdraaien en u bent aangehouden. Heel goed man. Oké, okay. um, ik ga nu even Nou, dat is gewoon, uh, zeker op een vliegveld hier, dit gebied, nou, nemen wij geen risico. Met vetamine. MDMA is dat geloof ik hè. Um, ja, ook nog verboden uh, of opiaten bezit, iets, uh, dus uh, je weet zelf. Transportje. En deze beste meneer die achterin zit. Om assistentie. U kunt in ieder geval niet verder rijden dus ik ga u uh, verzoeken om uh, maar uh, iets te gaan zoeken om hier weg te komen. Nee nee nee nee, nee dat gaat fout. Wat gaan we doen? Dismiss uh, opvoed. U mag de weg vervolgen. Want het is niet uw taxi lijkt me zo. Die taxi kan hier blijven staan. Oké. Okay. G. G. Dit gaan we vast kleren, want anders staan we hier op een jaar nog. Goeiedag mevrouwke. Ja, neem mij dan, dan kan ik doorrijden. Heel goed mevrouwke. Jaloers. Oh, hier loopt die gas. Ja. Ja, ja, nee laat maar. Kan er geen fuck om geven. Een meneer of een mevrouw wilt een privéjet stelen. En dat mag niet. Als nou een Boeing 747 was dan mocht het wel. Maar een private. Oh, die bocht maakt. Wat huh? stuurt dat ding raar? Dan mag we net niet een privéjet. Dus die gaan we eens even heel snel aanhouden. En uh, als die al uh, in dat vliegtuig zit, dan gaan we die gewoon pitten. Gewoon uh, 180 eraf racen en heel hard uh, erin beuken. Want zo gaat het echt natuurlijk ook als je een privéjet wilt stelen. Het zijn gewoon richtlijnen die je moet volgen dan. Ik zie de comments alweer komen. Het zijn helemaal geen richtlijnen. Ik weet dat, want ik zit bij een kamar. En dan als je gaat kijken is het iemand van 11 of zo. Zo gaat dat. zit boven mij uh, dus hoger dan waar ik nu rij. dus ik heb alweer een vermoeden dat hij of al rijdt of op, op wauw of op het dak ja dat boeit mij niks tot hij geen license heeft ook al had hij een license dan mag je toch geen privéjet stelen ik heb dus het gevoel dat hij of op het dak staat of al vliegt maar gezien zijn rode stipje stilstaat giedag collega ik wil graag naar binnen heb ja, ik zo'n vermoeden dat hij ergens boven mij staat. Of omdat hij in een vliegtuig zit is dat 1 centimeter boven mij. En dan wordt dat zo gezien. Ah, nu is hij wel gelijk. Blijkbaar zijn we dus nog berg opwaarts gereden. Oh, die gaat rijden, die gaat rijden, die gaat rijden. Hoe doe je dit? Wat moet ik doen? Stoppen, stoppen, stoppen, stoppen, stoppen, stoppen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hij stopt uit! Staan blijven. Staan blijven. Kom op. Waar ga je nou heen? Je kunt geen kan meer op. hier. 1, 2. Hop, oké. Okay. eraf. Staan blijven als je wordt geteased. Want wij hebben een teister. Op de knieken. Sterk man. Lekker liggen. Oh. Niet luisteren is deze. Ik heb het gezegd. Spoel maar eens even terug. Ik heb het niet gezegd, maar dat boeit me niks. Of heb ik het wel gezegd? Ik weet het zelf al niet meer wat ik allemaal zeg. Ik zeg te veel. Ja. Eenmaal aanhouding. Zo, dat was hard. Uh, ja, ik ga naar het transportje. een collega vraagt om assistentie. Meneer. Meneer. Uh, ik ga even vieren. Ik, ben ik ben niet aan ons verplicht. Je hebt recht op een advocaat. Uh, en dan zou ik zeggen van... Oh. oh, lekker lekker. Jij mag je afvragen waarop ik lekker lekker zei. Dat ga ik niet zeggen. Ik moet op de 0 drukken. En ik vermoed dat dan... Hallo met uh, Wim. Uh, ik wil graag een vliegtuig uh, laten weg daar, geloof. Nee, vliegtuig is oké. Okay. Thank you very much uh, Mr. Sir, nou. you can leave now, oké, okay, dat gaan we doen. Mijn oude is weggekomen, Lucy. Nee, die staat hier, oh, Altijd komt hij. Oh. Hij is meegenomen, of hij gaat worden meegenomen. Dat vliegtuig wordt meegenomen. En wij mochten de area leven, nou, dus dat gaan we zeker doen. Ik krijg een appje van iemand en die zegt, moet ik, wacht, ik zal hem zo kijken. Oh, dat... Hebben je dat ook? Dat je op woensdag iets stuurt en dat je dan op zaterdag een reactie krijgt, ik zal hem zo kijken. Dat is echt mooi. Net zo mooi als deze Vito. Wat ga je nou doen, jongen? Dit is toch echt. Wat is dat? En die oude is ook nog steeds bezig. Nee, wat ga je nou doen? A in, uh, Het zijn allemaal heel groen. leuke meldingen die ik echt graag wil aannemen, maar dat is hier. Dus we moeten echt maar eens in dit gebied. Een stalker, iemand die niet wil betalen. Een leuk gebied om mensen te rijden. Laat maar weten wanneer, uh, wanneer we daar moeten gaan rijden. Want binnenkort komt natuurlijk lsb 300. En dat gaat niet meer lukken, want voordat deze video online staat heb ik 300 waarschijnlijk al opgenomen. Uh, dus dat uh, kan ik jullie niet uh, garanderen. Als jullie zeggen neem daarop met dit voertuig dat dat ook gebeurt in lsb 300. <coughs> maar ik heb hem best en internet, no Ja, hier hebben we zin in. Hier hebben we zeker zin in. We stonden hier een tijdje even te spotten. En niet naar vliegtuigen, maar wel naar verdachte voertuigen. Toen kwam er een melding binnen van een naakte man of dan wel vrouw. Laten we hopen dat een naakte vrouw is. Nee, daar moeten we ook niet van uitgaan. We rijden trouwens verkeerd. Um, want dan ben ik weer seksistisch, of noemt dat. En uh, dat mag allemaal niet. En je weet het, je maakt altijd fouten in het leven, snap je? Um, dus we gaan gewoon even kijken. Hier staat het stil. Want hier rijdt een taxi weer gaat. En u wel bus. En het is hier zo. Overlast melding dus. Naakte persoon in een metro. Clear voor return. Cars voor return. Nou, deze hoeft niet naar het return. Maar we laten nu wel lekker staan. Oc, uh, wat is ons roepnummer eigenlijk? Camaro 01. Nee, dat is geen Camaro nummer. Bij deze wel. Ik maak dat ervan. Uh, wij uh, zijn ter plaatse en we gaan een kijkje nemen. Het leuke is, deze video ga ik laten editen door iemand. Dus editor heel veel plezier met die naakte man dan wel vrouw uh, pleuren. Ik hoop dat je er beter, bent in, er beter in bent dan ik. Maar dat is niet zo moeilijk denk ik. Want ik doe altijd gewoon één groot vlak pleuren en dan beweeg ik niet te veel. En dan, <laughs> nu heb ik echt zin om zo te gaan doen. Zodat hij wel moet van links naar rechts pleuren en we hebben zicht ah dat is een vrouw nepal ah bo! nee wat oh, die is echt dik ja. heel veel plezier blurrer en heel veel plezier mijn ogen staat er iemand naast ze van ah put me niks dat tegenaan aan zullen of niet ik zie dag zout om een vrouw oh, die heeft iets aan hallo oh, oh die is niet naakt hallo oh, hoeft niet te blurren misschien wel voor de veiligheid van de kindertjes hallo mevrouw. Heeft u van mij een identiteitsbewijs? Alena Angel. Oké, okay. mevrouw. Ik weet niet of het verboden is. Ik weet het oprecht niet. Is het raar? Ja. Dus wat ik ga vragen. Om in ieder geval iets aan te trekken. En dat klinkt raar, want u heeft waarschijnlijk niks bij. Of u heeft er ergens uit gedaan, Of u bent onderweg naar het vliegveld. Um, om... In ieder geval op een vliegtuig stappen op lekker naar het strand te gaan. Maar ook zo mag u in ieder geval niet een vliegtuig uh, boorden. Lijkt mij bijna 100% zeker. Dus dat gaat hem niet worden. Um, ik zie op dit moment geen overlast. Ik zie ook eigenlijk helemaal niemand die dit raar vindt. Dus ik ga u vragen in ieder geval het gebied te verlaten. Um, ik ga ook zelfs niet eens een uh, fouillering uitvoeren. Want uh, dat... Uh, right. Nou, dat mogen we er zelf in vullen. Um, ik ga lekker weg. En uh, hou het uh, rustig. Uh, hou hem in de broek zullen we maar zeggen zo, so. we gaan de laatste melden van vandaag. Zo, so, daar ging mijn stem bijna. En daar gaat hij, Nee, hij gaat niet. Oh, goed En dan hebben we het wel uh, weer gehad. We hebben een trafic alert op een Empire Way. Een Prio 1 met toestemming. Een voertuig, wat is geëxplodeerd? Mogelijk een aanslag. We moeten natuurlijk wel van iets groots uitgaan. Mogelijk aanslag op vliegveld. Geëxplodeerde auto. Uh, op vliegveld. Dat wordt onze titel. Nee, dat wordt niet onze titel. Ik hou niet zo van clickbaits. Nu uh, denk je allemaal, ja, maar je, je, je uploadde een paar dagen terug een zieke clickbait. Ja, dat klopt. En ah ja, er is trouwens sneeuw. Wat leuk, mensen. Er is sneeuw. Is het glad? Een beetje. Is het heel... Wat gebeurde daar trouwens? Is het heel glad? Nee, gelukkig niet. Want ik heb daar een De spuughekel aan. hoortjes dicht snaveltje toe want die auto moet nog ontploffen denk ik nee die is ontploft oké okay, daar ligt wel iemand naast is het veilig voor ons ja het voertuig is inmiddels al uitgebrand goeiedag mevrouw Een collega vraagt om mijn assistentie. Ik maar voor de brand wel laten komen. Oh, die komen naar wel nog. Mevrouw, hoe kunt u mij horen? Zit er iemand voertuig? Zo te zien niet, hè? Nee. Wekkerverzetting voor pros. Oh, wat gebeurt daar? Ik drukte ergens op. Oh, ik drukte ergens op. Dan moet ik niet doen. Dat is een paal. Wie is de bevelvoerder van dienst? Jullie gaan weer weg, oké. Okay. Hallo guys. Um, ik was eerst plaatsen, dus jullie mogen geen groen aanzetten, dat vind ik niet zo lief. Maar ze doen het toch, want ze zijn eerst te plaatsen van de ambu. Oh, de bevelvoerder rijdt. Oh, ja, dankjewel. Nee, gaat goed. Ja, nee, even kijken. Ja, helemaal eh, goed. Ja, helemaal eh, goed. Ja, goed. Ja, soepel. Ja, even kijken. Ja, ook goed. Helemaal. Ja, nee. Niet mis of zo. Nee, was gewoon uh, vol raken. Hé, hey, oh, iemand leeft. Nee. Dat kenteken is eens opzoeken. Ja, die zit er niet op. En die gaan we ook niet meer vinden dan. Misschien zit hij ergens tegen het plafond geplakt hier. Ik vind het wel mooi. Dit is brandstichting. Dit. Hier hoef je geen team brand te onderzoeken voor of recherche voor te zijn. Om te zeggen dat het brandstichting is. Want het is hier begonnen. En hier geëindigd. Als het de motor was, dan was hij helemaal. Ja, dit is... wat vind jij? Jopie, wat vind jij? Een brandstichting hè? Ja dat dacht ik toch ook. Maar, maar leuke aardig allemaal, jullie gaan naar het ziekenhuis hoor ik. takelwaggel komt eraan. En dan gaan wij uh, retour uh, AB, politiebureau, kamar post. Weet ik het allemaal, want wij moeten natuurlijk alles gaan typen. We hebben een vliegtuigboefje aangehouden. We hebben een naakte vrouw weggestuurd. We hebben een taxichauffeur aangehouden. We hebben vandaag uh, niet geschoten. Dat is ook voor het eerst geloof ik. Soepeltjes. Wegtakelen voor pros. Oh, nu niet meer. Dat is nou jammer. En wij hebben zelfs... Uh, nee, dat was het eigenlijk. Dus... Wij gaan alles tikken. Want dat moet ook gebeuren. Maar niet heus. Ik sluit daarna meteen mijn game af. Als ik eenmaal stil Maar dat mogen jullie niet weten. Um, en ik zie jullie graag bij uh, een paar dagen. Over een nieuwe video. En wat gaat dat zijn. Als sla je met dood. Dat weet ik nu niet. Maar LSBDV300 komt wel in de buurt. Gaat dat over een paar dagen zijn? Nee. Maar wel binnenkort. Dus wij staan geparkeerd. Hé hey, ik zie jullie over een paar dagen. Tot dan. Jojo.